Ik studeer pedagogische wetenschappen, afstudeer richting orthopedagogiek aan de Universiteit van Gent. Ik ben al een drietal maanden lid van het Klassement, dus eigenlijk nog maar net. Mijn eerste indruk was dat op het Klassement eigenlijk heel veel zaken te vinden zijn. En ja, Ik zag onmiddellijk dat er 10.000 of meer, 15.000 verschillende instrumenten al ter beschikking stonden en heel veel leden waren, dat had ik niet verwacht. Ik vind dat het Klassement zeer beleidsvriendelijk is omdat er, dat het eigenlijk heel makkelijk is om je weg te vinden op klassement. Er zijn verschillende manieren waarop je dus zoekmechanismes kunt invullen. Dat alleen maar positieve aspecten heeft, juist omdat je de mogelijkheid hebt om, om ja, concrete materiaal te vinden op klassement die al in de praktijk gebruikt geweest zijn. Moest ik zelf leraar zijn, zou ik 100% zeker de materialen waarvan ik gelukkig ben delen op klassement. Ja, als ik zelf achter iets sta dan denk ik ook dat alleen maar een meerwaarde kan bieden voor andere leerkrachten Allee, om, om diezelfde materiaal te gebruiken in de klas.